We gaan naar Schervenzeel. We gaan het ontzettend zin hebben. We gaan naar een ijsboerderij. We gaan naar een maisdorf. En we gaan natuurlijk ook hele leuke dingen doen. Zoals met een stoomtrein vanaf Apeldoorn naar Deventer. En vanuit daar weer naar Zutphen varen. Zeg ik Deventer? Nou, ik weet het niet hoor. We gaan in ieder geval een hele leuke vakantie beleven. Dus wij hopen ook dat jullie allemaal nog mee gaan kijken. Vanaf 2 september 2017 kan je hier de live vlog van onze vakantie zien. Toch schat? Eh, schat? Hé hey schat, zijn de tassen al ingepakt of uh, moeten we dat allemaal zelf gaan doen? Schat? Schat?